Dit is volgens mij een vaas. Het is, is geen glas. De laatste tijd is er een probleem met Polen, of liever gezegd met de Poolse regering. Natuurlijk niet met de land Polen en ook niet met de Poolse mensen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de Poolse regering wel echt verder gaat dan alle andere regeringen. Nou, where to start? Ze willen zich niet aan het klimaatbeleid houden. De rechters die worden opgejaagd. Er is een soort heksenjacht op homo's. Vrouwenrechten worden met voeten getreden. De pers wordt eigenlijk uh, nou ja, nog net niet gekneveld, maar wel zo gepest uh, dat de vrije pers eigenlijk vanzelf wel uh, vertrekt. Dus eigenlijk zijn ze bezig om niet zeg maar, op, op praktische dingen af te wijken, maar op hele uh, ja, elementaire dingen. De kern echt waar Europa over gaat, de waarden. Laten we beginnen. Uh, nou, we zien dat in Polen dat er echt een ware heksenjacht gaande is op, uh, op LHBTI'ers en de Poolse regering die heeft ja, een soort homovrije zones uitgeroepen. en De Europese commissaris die verantwoordelijk is voor gelijke rechten... die heeft haar bevoegdheden gebruikt, heel slim... om subsidies voor gemeenten stop te zetten of daar in ieder geval mee te dreigen. En gemeentes die zo'n homovrije zone hadden uitgeroepen. En je ziet dat er nu de een na de andere gemeente... die homovrije zones weer intrekt. Dus, uh, dus dat werkt ook. Nationaal recht heeft soms voorrang voor Europees recht. Uh, nou, nee. <laughs> Kijk, we hebben, in Nederland hebben we ook een grondwet. Dat hebben we met z'n allen zo afgesproken. En het kan zijn dat er dingen in zitten die je niet leuk vindt. Maar als mensen elke dag opnieuw gaan bepalen of ze zich wel of niet aan de grondwet houden, dan valt Nederland ook uit elkaar. Dus we hebben met z'n allen Europese verdragen afgesproken. Die kan je wijzigen als je dat wil, maar zolang die niet gewijzigd zijn, heb je, je eraan te houden. Polen heeft daar ook zijn handtekeningen onder gezet en Hongarije en alle andere landen, dus houden we ons er gewoon aan het punt. De EU legt haar wetten en waarden op uh, aan de lidstaten. Dit is wel het grootste broodje van, uh, verhaal van allemaal. De EU is niet een soort, uh, uh, soort ruimteschip of zo wat van buiten alles oplegt. Integendeel, de lidstaten, dat, dat is ook de EU. Er is geen enkele wet in Europa, geen enkele, die niet is goedgekeurd door aan de ene kant het gekozen Europees parlement en aan de andere kant de, de Europese raad, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Dus de EU, dat zijn we zelf. Next, oké. Okay. Waarom zetten we Polen niet gewoon uit de EU als ze zich niet aan de regels houden? Nou, dit hoor ik heel vaak uh, en ik snap waarom mensen zo reageren, maar ik vind het heel fout. Europa is geen duiventil. Dat betekent dat je niet moet praten over, nou dan zetten we landen er maar uit. Want ten eerste, je laat dan dus de goede mensen daar, hartstikke hard in de steek. De mensen die nu snoeihard vechten in Polen, in Hongarije, in Slovenië, in Bulgarije, die vechten voor een democratische rechtsstaat, tegen corruptie, voor vrouwenrechten, LHBTI-rechten, die mensen laat je dan in de steek. Het is veel beter om te zeggen, geef Europa de mogelijkheden om in te grijpen en te zorgen dat ze niet afglijden. Maar dan ook overal. Dus niet, niet zeggen het is een Pools probleem. Nee, het is een Europees probleem en we moeten zorgen dat de Europese normen hier worden uh, gehandhaafd. We zijn in Europa een waardegemeenschap en een rechtsgemeenschap. We hebben dezelfde waarden afgesproken. En ik vind dat Europa dan ook moet kunnen ingrijpen als landen over de schreef gaan. Vind jij dat ook? Laat het even weten. <lacht> nee. Nee. Nee. dit gaan we er niet in knippen. Nee. Dit gaan we er niet in knippen. Nee. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan hier.